Dames en heren, welkom in deze breakout-sessie. Uh, we gaan het hier hebben over samenwerkingsprojecten... Uh, die allemaal bijdragen aan de flexibilisering uh, van het onderwijs. Ik heb drie gasten vandaag, waarvan twee uh, inbellen... en één hier op de, op de bank uh, zit. Uh, ik stel ze even aan u voor en we proberen met, die, uh, met hun verhalen... een beeld te krijgen van uh, nou ja, hoe ze dat hebben aangepakt... waar ze tegenaan uh, zijn gelopen, welke lessen ze hebben geleerd... Uh, zodat wij daar ook allemaal van uh, kunnen leren. Uh, zal ik beginnen, Oerik? Zal ik met jou beginnen? Uh, je bent programmadirecteur flexibilisering en open en online learning. Yes. Is een hele mond vol op de Wageningen uh, Universiteit. Daarnaast ben je aanvoerder van de versnellingszone flexibilisering. En trotse winnares van een Onderwijs award, uh, uh, gisteren. Um, Daniela zie ik uh, in, uh, in beeld. Daniela, kan jij ons uh, ook horen? Ja, heel duidelijk. Goedemiddag. Goede... Goedemiddag. Goedemiddag, Daniela Trani. Uh, je zit in Maastricht. Ben je ook in Maastricht? Ja. En uh, jij bent uh, van de Juve. Wat, wat is Juve? Het is de Young Universities for the Future of Europe Alliance. Eén van de eerste 17 uh, consortia die zijn uh, geselecteerd door de Europese Commissie. Om een, uh, een Europese universiteit of verschillende modellen van Europese de universiteiten uh, op te bouwen. Oké, okay, en dat is dus een internationaal samenwerkingsproject uh, ook. En verder, uh, Hans, Hans van Driel. Ja, kan goed. jij ons ook uh, horen? En ja, we kunnen je ook zien. Uh, jij bent coördinator van uh, Kies op Maat. Ja, dat klopt. Ik wil er nog even aan toevoegen dat ik ook bij studiekeuze et 3 werk. Maar voor Kies op Maat ben ik verbonden aan Surf. En... Um, die uh, samenwerking coördineer ik. Oké, okay. nou daar gaan we dadelijk uh, over doorpraten. Mensen die deelnemen aan deze sessie hadden een soort van inlooppol. Met, uh, met de vraag. Um, uh, uh, uh, misschien kunnen we de poll even in, uh, in beeld krijgen. De vraag hoe zij aankijken tegen flexibilisering. Het is goed als onze studenten delen van hun opleiding bij andere uh, instellingen kunnen uh, volgen. Nou, er is niemand die hier vandaag kijkt die zegt. Nee, dat gaan, dat gaan we niet doen. Um, dat mee. is heel goed nieuws, natuurlijk uiteraard, dat men dit al ziet. Ja, ja want tegelijkertijd kan je natuurlijk ook wel zeggen, uh, sommige opleidingen zouden kunnen denken, ja, als ik ga flexibiliseren, dan gaan we ook. Uh, concurreren, dan gaan mijn studenten ergens, uh, ergens anders uh, naartoe. Uh, Ulrike, hoe kijk je daar tegenaan? Mm. Nou ja, ik weet niet of je het als concurrentie moet zien als, als aanvulling. Ik bedoel, we hebben allemaal verschillende uh, terreinen. We zijn goed in andere dingen. We zijn complementair aan iets anders, verschillende specialisatie. Je kunt juist zien, door dat samen te brengen, liggen een groter mozaïek. En ja, misschien moeten we iets minder dat doen wat we allen doen, of ons daar iets meer gunnen. Dat zou kunnen. Ja. Je hebt ook Verschillende opleidingen. Sommige zijn veel duidelijker. Je wordt niet chirurg door heel flexibel een uh, programma bij elkaar te googelen, om het oneerbiedig te zeggen. Maar andere terreinen hebben zeker veel meer keuze, of daar zitten meer keuzemogelijkheden in. Ja, Nou ben jij projectleider ook van het project Student Mobiliteit. Ja. ja. Wat is dat voor samenwerkingsproject? Nou, Dat is een samenwerkingsproject van drie universiteiten. De Wageningense Universiteit, Utrecht en Eindhoven. We zijn ook een alliantie. We zijn een alliantie omdat wij complementair zijn aan elkaar. En ons project richt zich op het volgende. Eh, op het volgen, makkelijk volgen van vakken bij elkaar. Dat is in Nederland op zich reeds mogelijk. En dat doen ook studenten. Maar als ze dat doen, lopen ze eigenlijk tegen een aantal drempels op. Op drie niveaus. A, ah, administratief. Uh, alles zit eigenlijk bij de instelling en rondom de, de opleiding. Dus mijn NAW-gegevens dat ik me heb geïdentificeerd, enzovoort. Twee, didactisch. Hoe is eigenlijk een cursus opgebouwd die ik bij iemand anders wil volgen? Heeft die ook tijd en plaats, onafhankelijkere elementen, of moet ik dagelijks reizen? Drie, andere uh, uh, wetten, en regelgeving. Denk aan, is er überhaupt een plek voor mij? Wat moet ik voor voorkennis hebben? Uh, uh, wanneer moet ik me inschrijven? Wij proberen nu dit samen te brengen in één um, zeg maar in, in, in omgeving. Aan de ene kant tonen we uh, de vakken die we vooraf hebben geselecteerd... die ook tijd en plaats onafhankelijker zijn. Tegenwoordig is dat veel uh, makkelijker dan nog een jaar terug. Toen zagen we er eigenlijk nog obstakels. Maar veel gebeurt al remote. Maar we hebben ook samen met SURF gekeken dat wij nu een nieuwe infrastructuur ontwikkelen. De Edu-ID, eigenlijk het sleuteltje hm. waarmee de student uh, de sissen met elkaar kan laten praten... en de gegevens met de, uh, dus uitwisselbaar worden en hij niet alles opnieuw moet invullen. En drie, we regelen binnen dit verband natuurlijk ook alle uh, andere afspraken... financieel en uh, inschrijvingen, en weet ik wat, wat we daarmee moeten doen. Ja, en, en uh, dat doe je dan met drie universiteiten ja. in, in, in dat project? Is dat ook de bedoeling om dat zo te houden en te zeggen... Nou, dat hebben wij nee, mooi voor elkaar? dat is zeker de bedoeling dat dat groter wordt. De eerste kunnen andere uh, samenwerkingsverbanden aansluiten... maar je kunt het ook voorstellen dat dat nationaal wordt. Dat we alle vakken hebben waar we zeggen... Goh, die zijn misschien volgbaar voor heel Nederland. Dat de student uit Maastricht straks ziet... Oh, dat is een leuke vak in Groningen. Misschien remote aangeboden en dan moet ik het met één klik of met meerdere klikken ook kunnen volgen, als het past binnen mijn programma. En daarvoor is eigenlijk nodig dat wij ons anders organiseren. Wij organise moeten ons op deze beweeglijkheid mm -hmm. van studenten, juist als vakken... ook een stukje uh, uh, ja, tijd en plaats onafhankelijk, zeg ik steeds... meer digitaal worden, dat dat ook makkelijk mogelijk wordt. Wat, wat zeg jij dan tegen mensen die zeggen van ja, maar ik wil juist... mijn eigen profiel de, de, van de universiteit of de, ja, de hogeschoolinstelling in, in behouden. Ik wil dat scherp hebben binnen mijn eigen instellingen en ik zie dat verwateren als ik studenten... Ik weet niet of het verwatert. Een, een collega van mij zegt altijd het wordt de Lonely Planet Study Guide. En je hebt de hoofdroute en de nevenroute en de hoogtepunten. Ik denk dat sommige studenten altijd bij één instelling en in één programma zullen blijven. Maar dat sommigen meer behoefte hebben te kijken. En het zal ook afhangen van de opleiding. Wat ik zei, uh, uh, geneeskunde heeft andere gegevens... dan dat je iets nu wordt uh, wat met klimaatverandering te maken heeft. Energietransitie of andere problemen. En daar is het heel fijn als je kunt combineren... uit het aanbod van verschillende instellingen. Ja, oké, okay, Dankjewel. Daniela, jij doet iets vergelijkbaars natuurlijk in die, uh, in die samenwerking... Uh, maar dan op internationale schaal. Zou je ons uh, kunnen vertellen hoe dat binnen Juve gaat? Uh, zeker. Um, we zijn, ik moet zeggen, we zijn uh, een jaar geleden begonnen. Dus onze alliantie uh, als project of initiatief in implementatiefase is vorige week een jaar oud begonnen. We hebben net de eerste verjaardag van uh, uh, Juve uh, ge uh, gehad. Gefeliciteerd. Uh, maar dankjewel. We zijn heel trots erop en heel trots dat uh, ook in uh, dit jaar, waar de COVID-pandemie uiteraard een grote uitdaging heeft uh, gebracht naar ons initiatief en ook naar alle die andere 16 initiatieven die waren net gelanceerd. Uh, afgelopen zomer hebben we het eerste onderwijsprogramma uh, gelanceerd: de Youth Introduction Offer. En uh, twee weken geleden ook de, de tweede, de Youth Diploma Supplement Track. Um, hoe werkt het uh, binnen Juve? We zijn met tien universiteiten. Maastricht University is de kaarttrekker van de alliantie. Er zijn negen andere Europese universiteiten in negen landen. Uh, en vier niet-academische partners. Die hebben bedacht, we hebben sterke programma's. Die zijn ook heel goed verbonden aan de, um, de uh, jobmarket. Laten we... Um, Onderwijscursussen uh, um, identificeren die complementair zijn met elkaar. Dus wat wij doen als een student bijvoorbeeld in de tweede bachelor van European Studies in Maastricht zit, kan hij of zij uh, een aantal cursussen kiezen bij, andere, bij meerdere van die andere JOF universiteiten. Uh, maar dat is alleen een van de ingrediënten van de JOF training. Daarnaast kunnen onze studenten ook vrijwilligerswerk werk, uh, doen in een van de, de steden van de UF-universiteiten. Ook uh, professionele ervaring doen. Bij de bedrijven of bij de start-ups, de spin-offs die zijn verbonden of um, uh, die zijn in de regio van onze universiteiten uh, en ook uh, taaltrainingen. Wat wij willen uiteindelijk is dat de studenten niet alleen academische kennis kunnen bouwen, maar ook uh, dat ze andere vaardigheden kunnen bevorderen. Um, door mobiliteitservaring, professionele training, uh, maatschappelijk werk en taaltraining. Op deze manier denken wij dat ze best zelf kunnen ontwikkelen, als professionals, maar ook als burgers. Oké, okay. en te tegen wat voor soort uh, belemmeringen, if any, hè, maar tegen wat voor soort belemmeringen lopen jullie aan bij die samenwerking? Ik zou tot vanavond daarover kunnen hebben. Met oh, oké. Okay. Nou, ga je gang. Wij, wij leunen rustig achterover. Nee, uh, kort. Maar we hebben hier alle heel veel uitdagingen, belemmeringen gevonden. Uh, maar er is ook heel veel um, een grote commitment en passie uh, van alle instellingen. Om bijvoorbeeld de uh, uitdagingen uh, die betreffen verschillende um, uh, kaders hey, qua... Um, uh, wettelijke kaders, uh, maar ook de financiële beperkingen, omdat we hebben een hele beperkte budget en hele grote ambities. Mm -hmm. dus het is niet uh, vanzelfsprekend om een compromis te vinden tussen de, de realisatie van uh, die ambitie en wat je eigenlijk... ...hebt om ze waar te maken. Oké, okay, en, en, en wat, wat, wat zie jij als waar... ...wat voor jullie de, de sleutel is om toch succes te boeken? Waar, waar boek je in die, nou ja, in die lastige situatie... Met die, ...met die belemmering, waar boek je dan toch winst? Ja, omdat we hebben, uh, we hebben een student-centered uh, aanpak. Studenten staan centraal niet alleen... Bij, uh, ...in de pedagogische uh, aanpak. Maar ze zijn ook uh, co-creators van onze alliantie. Dus wij, uh, ze, ze adviseren ons, ze brengen nieuwe ideeën. De stafleden uh, zijn uh, enablers van deze uh, ontwikkeling. En uh, wat ik kan zeggen is dat iedereen met hart en ziel heeft gewerkt. Oké, okay. maar, maar die, ja, bedoel ja. je dan... Bedoel je dan dat studenten concrete oplossingen aandragen voor hoe je over, ik noem maar even de, de, de regelgeving waar je het net over had, of de, de, de beperkte middelen, om dan toch stappen te boeken? Wat, wat doen die studenten met hun commitment en hun bijdrage aan het bevorderen van de samenwerking? Ja, de studenten uh, dragen bij met ideeën. Bijvoorbeeld, hoe bouw je een Europese universiteit? Wat is relevant voor jullie? Uh, en wat uh, zij samen met de, de trekkers van de Juve Student Journey hebben bedacht, is om een co-creatie uh, uh, overeenkomst voor studenten. Dus de student die beslist ik wil hier graag meedoen als student, tekent ook uh, een overeenkomst als uh, middenontwikkelaar. Okay, yeah. um, hun input wordt echt... Uh, Meegenomen hè, in, in ons project. Uh, ze zijn niet uh, die, die, uh, die oplossingen bedenken uh, voor de wettelijke uh, knelpunten, zeg maar. Voor die hebben we experten. En die zijn niet alleen voor UFEM op te lossen, maar eigenlijk voor alle uni Europese universiteiten en uh, hun landen en de Europese Commissie. Dus die is een aanpak die niet alleen binnen die Alliantie. Gestart moet worden, maar ook met die andere uh, stakeholders. Ja. Voor de financiering uh, wordt ook door de universiteiten heel veel geïnvesteerd, maar ook door de individuen. Dus heel veel uh, die ook uh, iedere staffmembers bijdraagt uit eigen uh, tijd op. Ja, en dat, dat is ook waarom je hamert op dat commitment dat jullie met, de, met elkaar hebben, want dat vergt dit wel echt. De, de, de inzet ook in, in, in tijd en kennis van iedereen die daarbij betrokken uh, is. Um, laten we even kijken naar um, uitdagingen die je tegenkomt als je gaat samenwerken. We zijn benieuwd wat uh, mensen die nu uh, zitten te kijken... Ik, ik zie ondertussen trouwens ook wat vragen op de chat uh, binnenkomen die ik jullie zo ook ga stellen. Maar even naar, naar de poll uh, toe. Welke uitdagingen ziet u als het uh, gaat om uh, samenwerking? Welke drempels houden ons tegen om samen te werken aan flexibel onderwijs? We hebben een aantal onderwerpen nu uh, besproken. Um, en deze poll die laten we gewoon even openstaan uh, terwijl wij uh, um, het gesprek voeren uh, ook met, uh, met Hans. Dus u kunt ondertussen uh, nog onderwerpen uh, of uw antwoorden uh, geven. Hans van Driel, bent u er nog? Ik ben nog steeds. Hartstikke fijn. Nou, dat is uh, uh, altijd heel geruststellend om, om dat uh, te horen. Jij vertelde, uh, uh, nou, Kies op Maat dat loopt al een tijdje. Jij bent er eigenlijk ook degene met de langste praktijkervaring. Uh, uh, um, zou je wat meer kunnen vertellen over Kies op Maat en wat je ervaringen zijn? Ja, nou, Kies op Maat heeft uh, eigenlijk vergelijkbaar met studentmobiliteit student als doel om dat gemeenschappelijke aanbod van de deelnemende instellingen uh, bekend te maken en te delen met elkaar ook de studenten helderheid geven over hoe ze daar dan gebruik van kunnen maken. Dus hoe meld je je aan, hoe en waar schrijf je in en ga ze maar door. Wat we ook belangrijk vinden is dat de studenten vooraf zekerheid hebben dat als ze een half jaar bij een andere instelling aan de bak gaan, want het gaat vaak over uh, minoren, <coughs> dat ze er dan ook zeker van zijn dat ze vooraf uh, weten dat, dat zo'n minor in de plaats kan komen van een minor die is normaal gesproken binnen de eigen instelling zouden kiezen. Vandaar dat we ook de examencommissies betrekken bij uh, het aanmeldingsproces. En dan is er nog een uh, element wat tot nog toe nog niet genoemd is. Uh, er zijn instellingen die dus honderden studenten van andere instellingen ontvangen. Om uh, een half jaar studie te volgen. En uh, we hebben ook afspraken gemaakt over verrekening. Zodat die uh, instellingen ook vergoed worden voor al die extra inspanningen. En, en misschien heb je het al gezegd, heb ik niet goed opgelet, maar hoeveel, om hoeveel minoren gaat het nu? Nou, het gaat vooral nu om het aanbod van 31 instellingen. Ik zou eigenlijk het aantal minoren niet eens weten, uit mijn hoofd. er zijn gemiddeld zo tussen de 5.000 en 6.000 studenten per jaar die er gebruik van maken. Oké. Okay. Dat, dat zijn is... niet altijd een half jaar minoren. Er zijn minoren van verschillende omvang. En daarom werken we ook met leerovereenkomsten, zodat studenten en de thuisinstelling en de, de... gastinstelling ook goed op de hoogte zijn van wat de inhoud is, wat de omvang is. De planning, ja. ga ze maar door. Ja. Dat is een flink aantal. Wat, wat heeft daarin, als je daarop terugkijkt, wat heeft goed gewerkt? Nou, vooral eigenlijk het, uh, het heel veel keren overleggen met zoveel mogelijk instellingen bij elkaar. Um, ik, ik las in die poll ook iets over concurrentie en dat soort zaken. Dat speelt helemaal niet. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Okay. Dus um, iedereen die zoekt naar een optimale bediening van zijn eigen studenten. En het is natuurlijk prachtig als je daarbij zo'n heel rijk aanbod aan je eigen studenten kunt aanbieden. Maar ook dat je jezelf uh, kunt profileren voor studenten die niet eens bij jezelf ingeschreven zijn. Maar dat je wel kunt laten zien hoe, uh, hoe goed jouw onderwijs is. Ja, en, en je zegt heel veel overleggen. Daar is, hoor ik uit deze woorden, ook niet uh, superveel overtuiging voor nodig. Omdat instellingen zien dat het ook in het belang is van de studenten... en daarmee uiteindelijk ook van, van de instellingen uh, zelf. Maar je loopt wel tegen allerlei uh, drempels aan die te maken hebben... met, met uh, nou ja, hoe een studiejaar is ingedeeld. De ene minor is de, is de andere uh, niet. Hoe kom je daar doorheen? Nou, het grappige is dat de instellingen in gezamenlijkheid vanzelf tot afspraken komen om dat wat meer naar toe te trekken. De minoren zijn over het algemeen nu georganiseerd per periode, waardoor een student veel makkelijker ook op reis kan gaan om het onderwijs elders te volgen. Ja. Dat is misschien ook een, een verschil met wat ik net hoorde. We hebben het veel gehad over remote uh, onderwijs. Bij Kies op Maat gaat het heel vaak over echt fysiek ter plaatse onderwijs. Studenten ja. kiezen hier met de benen. Ja, en dat is ook een, een minor is natuurlijk wat anders dan weer een, uh, een apart vak waar jij het ja. in jouw project ook over hebt. Uh, ja, wij richten ons inderdaad eigenlijk nog op de kleinere eenheden. En ook niet per se dat alles online is, maar dat je het ook anders organiseert. Want hoe meer digitaal of digitale elementen, die zijn nou eens makkelijker toegankelijk. En dan is de beweging van de student ligt veel dichterbij. Ja. En daarop zijn we eigenlijk totaal niet georganiseerd. Nee, oké, helder. Zullen we even kijken naar de resultaten van de poll? Um, die we eigenlijk de, de vraag die we u stelden voordat we met Hans gingen praten: ja. welke drempels houden ons tegen? Uh, nou, wat valt jou op? Kijk lezen, Ulrike. Ja, nu? ik ga het ongeveer lezen en ik zie het eigenlijk overal. En um, daar staat administratieve systemen. Nou, dat is helemaal waar. Dat is dat wat wij zeiden. Van nou, uh, je kunt niet van het ene systeem makkelijk naar het andere systeem dus da data sturen. Nou, dat mag ook niet. Dus daar moet een andere informatiestroom van de, uh, in gaan komen. Maar ook uh, wat Hans net aansprak, natuurlijk, we hebben allemaal verschillende periodes en verschillende examenperiodes en al dit. Als we dit eerst oplossen, want daar zijn ook administratieve systemen mm, mee verbonden. Die dan zijn we nog een, over tien jaar aan het praten. En wij zeggen, maak die vakken wat flexibeler weer en, en iets meer met digitale middelen en dingen. En laat de student kiezen hoe hij zijn eigen pakket samenstelt en of hij een keer ook misschien drie vakken wil volgen. Wa wa niet wat onmogelijk. denk je waar mensen als mensen, want dat is toch wel de, de, de grootste categorie, administratieve ja, systemen die niet aansluiten. En het financiële, daar hebben we net over gehad. Maar wat, waar bedoelen ze, wat bedoelen ze dan vooral, denk je, als ze zeggen administratieve systemen die niet aansluiten? Alles. Het is bijna bijvoorbeeld dat ik me voor een bepaald moment moet heb, uh, aangemeld moet hebben, dat ik een bepaalde cursus op een bepaalde manier in een CIS verschijnt. Het is eigenlijk, wij hebben overal uh, administratieve systemen, study guides, hoe we beschrijven wat we doen. Het is ook niet alleen het systeem, maar ook de informatie die daarmee gekoppeld is. En daar zit eigenlijk een hele slechte aansluiting. Wat ik zei, omdat het alleen over opleiding en instelling gaat en niet om beweging van een student. Ja. Als we de student centraal stellen, hij krijgt een portfolio, hij beweegt zich daarop in, dan wordt dat vanzelf anders. Ja. En dan komt de financiële dingen ook natuurlijk om het hoek. Ja. Daniela, die, die, um, die zorg of die drempels over de administratieve systemen, hoe, hoe zie je dat op die internationale schaal waar jij op opereert? Ik kan jou in... Uh, uh... Een heel praktisch voorbeeld geven. We hebben dus tien universiteiten met eigen programma's, eigen studenten. Onze eerste aanboden zijn gestart met 100 studenten, totaal binnen die alliantie, tien per universiteit. Dus deze studenten zijn alle studenten bij een van de partners en ze kiezen een aantal cursussen bij die andere. We hebben twee weken geleden uh, een UFV uh, Virtual Campus Student Portal gelanceerd, waar de studenten zich kon uh, aanmelden voor uh, uh, de diploma-supplement. Dus ze moeten eigen data daar leveren uh, en dan via de universiteiten moeten, moet alles bewerkt worden om de selectie uh, te doen. Om te zeggen: oké, okay, deze studenten worden dan die eerste tien studenten voor ons. Dus er is een dataverkeer ver, uh, tussen de universiteiten, ja, die moet geregeld worden. Dus er moet een data privacy agreement aangesloten worden met de provider, een joint controlship agreement tussen de universiteiten en, uh, en data uh, en werkverkeersovereenkomst. En uh, het is uh, mogelijk, maar het is wel uitdagend omdat ja. het zijn tien verschillende instellingen met ook uh, nationale kaders en de processen binnen iedere universiteit zijn anders ja. uh, en dat kost tijd ja. en dus geld. En wat Hans zei, ik vind het heel belangrijk uh, hij heeft het benadrukt. Het is belangrijk om met zoveel instellingen mogelijk te praten. Dus als je niet met elkaar praat, je kent elkaar niet. En je kunt er niet de beste oplossing vinden voor jouw studenten en om die administraties goed bij elkaar te brengen. Ja, en je zegt dus eigenlijk: het, het is pionieren wat we doen, het is uitdagend, maar het is wel mogelijk. Wat jij zei over die edu-id, dat haakt natuurlijk ook hierop. Uh, hierop ja. Dat zijn eigenlijk nieuwe ontwikkelingen, ne? van daar wordt ook op, op andere tafels, Rio in informatiekamer en alle dingen, wordt gesproken hoe je op een andere manier de, de uh, student eigenlijk informatie kunt ordenen en stroomlijnen en waar die ook hoort. En dat zijn ja, daar, daar ben ik niet de expert in, maar dat gaat om hele andere manieren van denken. En ook dat, ja, kijk, ik snap, het is niet dat je niet moet praten, maar sommige dingen moet je ook eerst maar eens in een klein verband laten zien. Je moet een ontwikkeling in gang ja. zetten om laten en praten op nationaal niveau eigenlijk mogelijk te maken. Want anders uh, stok, uh, stopt het eigenlijk meteen. Oké. Okay. Uh, ik zat even op mijn scherm te kijken, want ondertussen heb ik een, een vraag in de, in de chat... Uh, die een tijdje geleden al voorbij uh, kwam, en die had ook met dat financiering ja. uh, uh, te maken. Um, uh, want hij sloot denk ik ook aan op toen jij zei van... ja, we proberen dat in, de, in het gesprek onderling met de universiteit... Uh, uh, of, of met de instellingen uh, te regelen. En uh, Joris Aarts uh, zei: van, Is er niet een landelijke aanpassing nodig in het financieringssysteem uh, van, het, uh, van het onderwijs? In plaats van alles onderling te regelen tussen instellingen. En er kwam er in de chat een hele ja. discussie daarna over: weet je hoe ingewikkeld dat is? Maar even deze, deze suggestie. Absoluut. Hmm. En dat komt ook, maar dat komt pas als we laten zien dat die druk ontstaat dat steeds meer studenten bewegen. Ja. In kleine aantallen is de gesloten beurs of even een factuurtje op een neersteller te doen, in grotere aantallen niet meer. Maar volgens mij wordt ook in de landelijke politiek wel degelijk nagedacht aan de hand van onze voorbeelden hoe je dat anders moet kunnen doen. En ja, het loopt uit op ooit een uh, meer studentgebonden uh, rugzakje waar je natuurlijk veel, heel anders afrekent. Ja, en ja, ja zegt... zeg je nogal wat. Joris ja, ja. zegt een goede aanleiding om dit weer eens uh, ter discussie uh, te stellen. Veel ook... mensen mailen en doen en uh, misschien komt het dan. Ja. Hans, herken jij dat, dit, dit punt? Ja, ik heb het zeker. De financiering is een van de grootste discussies geweest rond ja. um, En We hebben tussentijd ook nog een keer. Een, uh, we, we hebben het eigenlijk opgelost door gewoon een afspraak te maken. Dit is het tarief wat we gaan hanteren. Dat gaan we met z'n allen doen. Nou, dan loop je al een beetje vooruit op landelijke uh, veranderingen, die voorlopig toch nog niet komen. En we hebben één keer een, uh, een nieuwe discussie gehad om dat tarief te gaan verhogen. Want ja, als je twaalf jaar draait, dan, uh, dan ontwikkelen de financiën zich ook. Uh, dat is een hele grote discussie geweest. Maar eigenlijk is het nog steeds: zolang de buitenwereld niet verandert, werken we met gemeenschappelijke afspraken. Dus laten we met z'n allen één tarief hanteren en dat onderling uh, hanteren. En dat geldt eigenlijk wel elk knelpunt wat we tegengekomen zijn. Ja. We sluiten de systemen niet op elkaar aan, dan gebruiken we wat meer papier om die aansluiting te regelen, zolang het nog niet geautomatiseerd kan worden. Ja. Maar dat vraagstuk natuurlijk komt op het moment dat iemand. Uh, we, we hebben 120 studiepunten en een master. Laat me nou eens 40 of 50 elders halen en niet zes. Ja, dan is de vraag wie krijgt eigenlijk de financiering, de diploma financiering. Van de, ja, dan, dan komt dat automatisch. Dan wordt dat ook uh, op alle politieke tafels gespeeld, denk ik. Ja. Want dan dat komt de grenzen van ons systeem in zicht. Oké, okay. ah. ik heb nog twee vragen die ik uit, uh, uit de chat uh, uh, zou willen halen. Een, een van de vragen is... Hoeveel mobiliteit verwachten we eigenlijk? Wat, wat is het potentieel? Omdat je eh, aanbod creëert natuurlijk ook weer, ook weer vraag, maar hoe, hoe, hoe zien jullie dat? Hoe zie jij dat, Rikke? Is het, is het potentieel voor mobiliteit nog veel groter dan we nu denken? Ik denk dat het potentieel voor mobiliteit heel groot is, maar dat we allen daaraan moeten wennen. Wij hebben allemaal nog beelden in ons hoofd van je gaat aan één universiteit studeren, je kiest één opleiding, daarop selecteren we, hoe werven we en, en alles. En uh, dat het zit heel ingebakken en die idee dat ik makkelijk me kan oriënteren, die is er nog helemaal niet. Los van het oriënteren is niet makkelijk, dat is juist wat ik zei. Dat is een hele zoektocht met heel ja. veel drempels. Dus vandaar dit langzaam afbouwen en in samenwerkingsverbanden, als zo'n alliantie beginnen... met terreinen rondom Sustainability of One Health of zo, waar we ook werkelijk Meer iets aan elkaar... Meer de, ja. Denk ik dat dat ook iets is wat, wat, wat gewoon komt. En dat is de weg die wij in ieder geval willen bewandelen, ja. maar het is nog even dat duurt nog een paar jaar, denk ik. Oké, okay. Daniela, hoe, hoe zie je dat in, internationaal gezien? Is het potentieel voor, voor samenwerking en dus eigenlijk ook voor studenten die we kennen natuurlijk al jaren de Erasmus projecten, maar dit is wat jij doet, is wel echt fundamenteel uh, anders. Hoe groot is het potentieel? Uh, ik denk dat deze antwoord is uh, heel verbonden. ...aan de vorige vraag over financiering. Ja. Omdat we als Europese universiteit willen inclusief open zijn met de studenten centraal. Maar alle studenten moeten dezelfde toegang kunnen hebben tot dit soort onderwijs. Hè? In Nederland met de initiatieven van Ulrike en Hans en uh, in het buitenland met uh, initiatieven zoals Juve. Dus je moet de, uh, deze mogelijkheden openstellen voor iedereen, voordat je eigenlijk kan bepalen hoe groot kan de mobiliteit zijn. Ja, want de, de vraag... En, en ik denk dat de potentie als je uh, de juiste structuur bouwt, is heel groot. Vooral uh, nu zijn de studenten de jonge mensen, uh, heel, ze hebben heel veel interesse in andere culturen, uh, in andere landen. En als je iets biedt die hen ook deze kansen kan bieden, uh, dan um, ik denk dat heel veel gebruik zal, wo zal worden gemaakt. Maar zoals Rieke zegt, um, flexibiliteit is heel belangrijk. Ja. Een student kan behoefte hebben uh, tot veel cursussen bij verschillende universiteiten. Een andere student wil uh, juist een paar maanden besteden uh, in, uh, bij een van de universiteiten. Uh, dus we moeten een uh, onderwijs op maat ...bouwen met woorden van Hans en zijn collega's voor onze studenten in Nederland zoals in het, in het buitenland. Uh, en bij ons is de, de vraag rondom financiering nog, uh, nog meer complex. Ja, oké. Okay. Daniela, dankjewel. Wij moeten, wij moeten afronden. Um... <laughs> Hans, dank uh, voor je wel voor je inzichten en je bijdrage... en je deelname aan uh, deze sessie, Ulrike hier op de bank. Uh, allemaal uh, inzichten over hoe je tot samenwerking uh, kunt komen... Uh, voor de flexibilisering van het onderwijs. Veel geleerd uh, weer um, hier na deze sessie, uh, een vlootschouw. Dank je wel voor het kijken. zie u graag zo meteen weer terug bij het plenaire slot. Dank u wel. Mmm. Um. We moeten nog die video opnemen voor de float show van de onderwijsdagen over edu We Graag twee minuten. Uh, ja, dat is hartstikke leuk, maar er is uh, helemaal geen tijd voor. Hè. Het is onwijs druk met die lancering van het platform. En in oktober zijn we live gegaan, dus het uh, was wel te verwachten dat het een gekke huis zou worden. Ja, en ik word ook al platgebeld door die instellingen die graag willen aansluiten. Er is ook besloten dat de edu voor, het, voor de hogescholen en universiteiten in het basispakket zitten. Dus voorlopig blijven we het nog wel druk houden. Oké, okay, maar zo'n video hoeft niet ingewikkeld, hè? Dan leggen we gewoon even de basics uit. En dan laat je bijvoorbeeld de Infographics zien. Dan zien mensen in ieder geval wat het is en hoe het werkt. Ja, maar dat is niet genoeg hoor. Mensen willen toch ook echt een indruk krijgen van hoe het platform er echt uitziet. Dus dan zou ik denken dat we door screenshots in het filmpje moeten stoppen. Bijvoorbeeld van de pagina waar mensen binnenkomen. Ja, en ook van de uitgifteomgeving. Want daar kun je dus zien hoe een docent een edubads klaar kan zetten. En Sanne heeft ook van die mooie tutorials gemaakt, hè? Die staan nu op de website. Daar kunnen mensen gewoon zelf heen klikken. Ja, dat is waar. Waar kwam die precies? slash Starten met edu Daar hebben we ook alle stappen uitgelegd die instellingen doorlopen. Ja, en ik denk dat mensen. Die voor het eerst van EduBatches horen ook wel iets willen weten over de eerdere ervaringen die we hebben opgedaan van de pilotinstellingen. Of misschien ook wel wat plaatjes van voorbeelden willen zien van de EduBatches. Die zijn uitgegeven daar. Ja, dat had in die mooie Lessons Learn-publicatie van het voor de zomer. Ja, maar wacht even, jongens, hallo. Daar hebben we dus helemaal geen tijd voor. Wie moet dat filmpje gaan maken dan? We zijn toch gewoon hartstikke druk, al, joh. En Sebastian is met die privacy aan het spreken over juridische grondslag. Frank is druk met het MBO in gesprek. En Jenny die heeft al een dagtaak aan het contact met de instellingen. En Janina is die leer gaan voorbereiden en breekt met de bek niet open hoe druk Frans met de programmeurs is voor de laatste loodjes. Dat kan echt niet. Ja, weet je, we doen het gewoon helemaal niet. Laat mensen zelf maar kijken. Surf.nl/slash edu-badges. Zo ingewikkeld is het helemaal niet. Goedemiddag, mijn naam is Henk Poppen. Ik wil u meenemen in de ontwikkeling van de innovatieve tool SAME Study Abroad Monitoring and Evaluation. Als studenten in het buitenland een cursus volgen, dan is het uh, soms lastig achteraf te evalueren wat ze aan die cursus hebben gehad. We hebben daarvoor de tool SAME opgezet. Die geeft uh, cursisten, uh, andere cursisten die nog naar de cursus gaan, indruk hoe uh, de cursus geëvalueerd is... Het management van de opleiding geeft het inzicht hoe het de studenten vergaan is en dat betekent dat daarmee de kwaliteit verhoogd kan worden. We hebben eenzelfde tool ook uitgewerkt voor internships, AIM, Abroad Internships Monitoring and Evaluation. En op die manier eh, willen we grip krijgen op wat voorheen ja, eigenlijk een, een vaag een grijs gebied is. De tool... ...is opgebouwd uh, uit vier onderdelen. Er wordt een evaluatie gevraagd van de voorbereidingen vooraf. Er wordt een evaluatie gevraagd van het tweede onderdeel, het verblijf tijdens uh, uh, de studenten in het buitenland. Het derde onderdeel, het hart van de tol, is een evaluatie van de gevolgde cursus op een groot aantal onderdelen. En het vierde onderdeel is een persoonlijke evaluatie waar was de goedkope huisvesting, wat was de kwaliteit van de dienstverlening in de bibliotheek, of wat, was, wat waren leuke toeristische plekjes, enzovoort. CEM is daardoor doeltreffend, wat ik al zei, voor de drie onderscheiden doelgroepen. Het geeft vlot inzicht. Inmiddels hebben we de data van zo'n 350 studenten hebben we bij elkaar, die zijn aan het evalueren. En die worden binnenkort ook gepubliceerd. Dus ik zou u willen vertellen, kom naar de workshop die ik hierover geef... zodat u nog wat rustiger de onderdelen kan zien die ik dan ook zal presenteren. Tot dan, dank u wel. Noordhof introduceert een nieuw innovatief leerproduct, Studiemeister. Waar je ook bent, met Studiemeister vind je al het studiemateriaal op één plek...